Als NFU, UMC's van Nederland, beschouwen we SURF als een geweldig belangrijke partner op het gebied van IT-kennis en IT services. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. De invulling voor de komende jaren, biomedisch onderzoek, het onderzoek wat in de UMC's gebeurt, gaat ook steeds meer natuurlijk via de principes van open science. Je willen data met elkaar kunnen uitwisselen. En het uitwisselen van gezondheidsdata in de UMC's vereist. Hele grote veiligheid en security en aandacht voor privacy. Dat hebben we onlangs bij de COVID-epidemie nog weer gemerkt. We willen als UMC's data, data met elkaar uitwisselen. En dat vraagt heel veel, stelt hoge eisen. Dus een digitale researchomgeving, dat is een van de dingen die voor de UMC's heel hoog op de prioriteitenlijstje staat. Zodat we met elkaar en met andere data kunnen uitwisselen. En dat is iets waar onze focus vandaan gaat. En een bijzondere component van de UMC is ook... Dat we niet alleen maar research data hebben, maar dat we ook in het patiëntendossier, het gewone zorgpatiëntendossier, heel veel data hebben die we graag met de research data willen combineren en willen integreren. En Ik denk dat daar een hele grote uitdaging is waar we graag met SURF de komende jaren verder voor in de slag willen. Met SURF als een betrouwbare en herkenbare partner.